Zijn alle auto's van fan En de nieuwe schans. Met een mooie bushalte. En hier gaat een van zijn auto's. Hoe zal dit aflopen? Welk zie je aan het einde van de film. Of komt hij zo? En hier loopt fan. Fan is de rijkste man. Hij is YouTuber. En heeft heel veel mooie auto's. Ja, dat klopt. En heb miljard euro. Hi -hi. Ik ga naar mijn autowinkel om weer een nieuwe auto te kopen. Die is daar. Hier is mijn auto. Nu ga ik dus een nieuwe auto kopen. Jee, <lacht> weer een nieuwe auto. En nu ga ik naar de nieuwe autowinkel. Ja. Hij heeft de snelste auto's van het land. En hij maakt ook de meeste herrie, natuurlijk. En hier is de nieuwe autowinkel. Eindelijk ben ik er. Hmm, welke auto ga ik kopen? Hmm, ik denk dat ik toch voor die witte bus ga. Ik ga die kopen. Ja, oh, hallo. Ben jij geïnteresseerd in deze auto? Nee, ik wil voor de schans gebruiken. Oh, dat mag ook hoor. Maar als je maar heel terugbrengt. Ja. Oh. Nou kijk, de vorige persoon heeft deze auto helemaal kapot teruggebracht. Kijk, zie je Die ramen zijn gesloten. Ik wil dus, dat niet. Dus die andere, die mag dus de andere keer niet meer komen? Nou ja, ik wil hem liever weg. Wil jij hem misschien? Voor de voor, om een schans te doen. Ja, maar mag die, dan mag hij wel kapot, toch? Ja, want ik heb hem toch niet meer nodig. Oké. Okay. En die en die andere raceauto's dan? Ja, die moeten toch natuurlijk heel blijven. Ik heb ze gekocht. Oh, Lekkere koffie zo. Oh ja. Um, eigenlijk heb ik meer geld dan jou. Dus hoe kan je dat die Race House kopen? Ik heb ze van de tweedehandsmarkt gekocht. Ik ga die kopen. Oké, okay, kost 800 euro. Oh, ik heb toch zoveel geld. Hier. Hier, dank je, alsjeblieft. Oh, dank je wel. ik ga nu meteen instappen. Heen. Eindelijk kan ik over de schrank heen met zo'n oude auto. Hey. Hij is niet oud. Ik ben er weer over de schans gegaan. Dat is toch bijzonder? En, en ik heb dure auto's. Kijk maar, de, kijk maar naar de andere kant. Maar het gaat niet om wie dure auto's heeft. Het gaat erom wie over de schans kan. Dus, uh, ik ga ook over de schans heen. Kijk, ik ga even naar zijn auto's kijken. Oeh, wat mooie auto's. Even daar kijken. ja, wow, Lamborghini en en een mooie auto en nog een, ja, joh. maar nu ga ik wel echt over de schans heen. Yeah. Ja